In deze video behandelen we vraag 17 en 18 uit het examen van 2021 het Eerste tijdvak. Deze opdrachten vallen binnen het domein Meten en Meetkunde. We zien een kubuskunstwerk met daarnaast een schets van dat kunstwerk. Het bestaat eigenlijk uit een grote kubus met ribben van 20 cm met daarin een kleine kubus met ribben van 10 cm. Bij opdracht 17 moet een vooraanzicht getekend worden op schaal 1 op 5. Dat houdt in dat alle lengtes in de tekening 5 keer zo klein moeten worden als in het echt. Dus de ribben van 20 cm worden 4 cm in de tekening en de ribben van 10 cm worden 2 cm in de tekening. Het kleine vierkant kan in het grotere vierkant getekend worden. Maar als je het vooraanzicht bekijkt, zie je ook de diagonale verbindingslijnen van hoekpunt naar hoekpunt. Die moeten ook getekend worden. Het tekenen van het vooraanzicht levert je drie punten op. één punt voor het vierkant met zijde van 4 cm. één punt voor het tekenen van het vierkant met zijde van 2 cm in het midden van het grotere vierkant. En een punt voor die diagonale lijnen. Of je de letters er wel of niet bij zet, maakt in dit geval geen verschil voor het aantal punten. In opdracht 18 leggen ze uit dat de zijde van AS gelijk is aan 1 vierde deel van de lengte van het lichaamsdiagonaal AG. Bereken dan de lengte van AS. Hiervoor moeten we dus de lengte van AG uitrekenen. Een lichaamsdiagonaal in een balk of een kubus is altijd uit te rekenen Twee keer de stelling van Pythagoras toe te passen. Eerst een keer om de lengte van een diagonaal over een zijde te berekenen, bijvoorbeeld lijn AC. En dan nog een keer om het lichaamsdiagonaal uit te rekenen. Eerst maar de lengte van lijn AC uitrekenen. Hiervoor eerst het schema van de stelling van Pythagoras maken, met AB is 20, BC is 20 en AC is onbekend. De kwadraten zijn allebei 4000, dus het kwadraat van AC is gelijk aan 8000. AC is dus gelijk aan de wortel van 8000 en dat is 28 en 28 honderdste. Nu we AC hebben uitgerekend, kunnen we de lichaamsdiagonaal AG berekenen in de driehoek ACG. Ook hier weer het schema voor de stelling van Pythagoras maken met AC is 28 en 28 honderdste, CG is 20 en AG is onbekend dan de kwadraten. AC in het kwadraat is weer 8000 en GC in het kwadraat is 4000. Samen is dat 12.000. Dus AG is de wortel van 12.000. Dat is ongeveer 34 en 64 honderdste. We weten nu de lengte van lichaamsdiagonaal AG en de lengte AS was daar weer een kwart van. Dus dat delen door 4. Nu weten we dat AS afgrondt 9 centimeter is. Dit is best een pittige vraag. En dat zie je ook in het aantal punten, namelijk 5. De eerste 2 punten kan je verdienen door de eerste keer de stelling van Pythagoras toe te passen. Voor de tweede keer de stelling van Pythagoras toe te passen, verdien je nog eens 2 punten. Het laatste punt is voor de lichaamsdiagonaal te delen door 4 en het juiste antwoord op te schrijven.